De afgelopen twee jaar hebben we de grootste digitale beproeving ooit doorstaan. Digitaal werken vormde plotseling de steunpilaar voor onze economie. Het heeft de aandachtspunten in de bedrijfsvoering blootgelegd. Zowel in de vorm van kansen als bedreigingen. Waar zijn sommige documenten bijvoorbeeld gebleven? Staan deze op de netwerkschijf of toch op een pc thuis? En welke versie is nu eigenlijk de leidende versie? Welke versie heeft de klant ontvangen? En hoe up-to-date zijn de kwaliteitsdocumenten? De start van het coronatijdperk heeft veel bedrijven gedwongen noodoplossingen te verzinnen om het thuiswerken mogelijk te maken. Dit leidde dus bij veel bedrijven tot creatieve oplossingen. Deze oplossingen brengen nu, twee jaar later, hun eigen uitdagingen met zich mee. We komen graag bij je langs om eens te praten over de invloed van toekomstbestendig werken op je bedrijfsprocessen.